Oké, okay. nou welkom allemaal bij deze sessie over studeren op je eigen snelheid, study at your own speed. Uh, en hoe eenvoudig het bij ons is, bij Intelligence is, om uh, je, ja, je studieduur aan te passen. Uh, we zijn met twee collega's hier. Uh, Ali, wil jij jezelf eerst even voorstellen? Ja, hallo uh, allemaal. Ik ben Ali Gulteken. Uh, ik kom uit België. Ik ben uh, reeds uh, 13 jaar werkzaam bij Intelligence. Uh, ik ben een solution expert, uh, namelijk in het uh, SLCM, dus in de onderwijswereld. Oké, okay, dankjewel. Uh, nou, mijn naam is Pim Lucas-Braun. Ik ben uh, vijf jaar uh, bij Intelligence werkzaam. Ik uh, um, werk ook in het onderwijsteam, uh, net als Ali. Uh, we houden ons voornamelijk bezig dus met, uh, met hoger onderwijs. Um, en wij gaan vandaag uh, een korte presentatie houden over het uh, studeren op je eigen snelheid. Uh, en we hebben eigenlijk een student bedacht. Uh, haar naam is Charlotte. Uh, 33 jaar oud, verloofd, um, part-time werkzaam. Hij heeft een heel druk sociaal leven uh, en haar droom is eigenlijk om HR-manager te worden bij een, uh, bij een groot bedrijf. Nou, nou, zoals jullie weten is het uh, de, de standaard student, uh, dat is Charlotte dus al niet eigenlijk hè, als ze dat zou gaan, als ze zou gaan studeren. Omdat ze al 33 jaar oud is, is ook al een professional. Um, dus ja, drie jaar studeren, dat zit er voor haar niet in, drie jaar fulltime studeren. Uh, dus zij heeft gewoon beperkte tijd naast haar werk en naast haar sociale leven om, uh, om een studie op te pakken, een, een, een volledige bachelor. Daar hebben we dus een oplossing voor bedacht. Het uh, is de uh, launchpad, hè. dus hier zijn alle self-services voor Charlotte. Uh, ze kan hier haar vakken boeken, ze kan hier haar resultaten bekijken, haar studievoortgang uh, en een aantal aanvragen doen bijvoorbeeld. Uh, maar we kunnen ook wijzig studieduur doen, dus daar kunnen we dan op, uh, op klikken. Nou, wat je hier ziet is een, uh, een standaard overzicht, hè? Dus, dus een standaard bachelor duurt drie jaar uh, en dan gaan we uit van 60 credits per jaar, uh, 40 uur gemiddelde studielast per week, uh, waar we dan uitgaan van 33 uur uh, contacturen en, en 7 zelfstudieuren. Nou, Dat is natuurlijk voor iemand als Charlotte, die daarnaast gewoon nog werkt, is dit gewoon, uh, is gewoon niet te doen. Hè? Dan heb je een, een tweede fulltime functie daarnaast. Dus dan kunnen we op wijzig studieduur klikken. En dan zien we eigenlijk een heel eenvoudig overzichtje van hey, wat kan ik hier aanpassen. Um, Ali, misschien kun jij iets meer vertellen over, over de sliders die je daar ziet en over het uh, aanpassen wat je hier kan doen. Ja, dus we zien hier, zoals gezegd door Pim, twee sliders, waarbij enerzijds Charlotte kan aanpassen, kan het jaar, de jaren kan aanpassen en zeggen van oké, okay, ja, ik kan het eigenlijk niet in drie jaar, maar ik zou het toch graag in vijf jaar willen doen. Dan kunnen we zien dat de onderste slidebar wordt aangepast naar 25 uren per week. Hier kunnen we dat zien, dus dat die dan evenredig wordt verdeeld over vijf jaar en het aantal credits, waarbij de student altijd een totaal 180 moet behaald hebben, wordt ook evenredig verdeeld over de vijf jaren heen. En die kan dan ook natuurlijk wel onder de onderste kant, ja, uh, uh, uh, de onderste slider kan die ook aanpassen, waarbij we kunnen zien dat uh, jaren ook kunnen aangepast worden, dus dat die dan allee, met elkaar verbonden zijn, dus vice versa dat ze met elkaar verbonden zijn. Ik zie nu ook nog iets gebeuren ineens. Uh, jij uh, versleept hem naar uh, 54 uur per week en dan krijg je in één keer een uh, gele balk in beeld. Ja, dus uh, dat komt eraan dat, dat uh, we een, een soort threshold hebben, een range hebben waarbij de student vrij kan bepalen uh, van ja, ik zou het graag een vier jaar willen doen of een vijf jaar willen doen, maar als hij daar buiten valt, uh, waarbij het studieduur dan of minder wordt en dat de jaren uh, hoger worden of andersom, uh, ja, dan moet dat goedgekeurd worden door een studieadviseur uh, en gezegd, ja, oké, okay, ja, dat, dat mag wel of dat mag niet. Dus dan wordt ja. een workflow achtergestart uh, die dan eigenlijk een traject moet volgen. Oké, okay. en, en ik zie ook uh, um, zeg maar een, een, pen, een potloodje bij het credit, aantal credits staan. Kan, je, kan, je daar, uh, kan ik daar op klikken en kan ik dan per jaar aanpassen hoeveel credits ik wil halen? Want ik heb nu jaar 1, 36, kan ik dan in jaar 2 iets anders doen? Of hoe... Uh... Ja, dus uh, zoals gezegd, de credits over de jaren, dus in dit geval vijf jaar, die wordt altijd dan evenredig verdeeld. Maar Charlotte kan zeggen van ja oké, okay, eerste jaar heb ik dan heel weinig tijd, maar volgend jaar verwacht ik uh, meer tijd te hebben. En dan wil ik het eventueel aanpassen dat, uh, dat de credits daar in plaats van 36 of 37 credits uh, gaat vertrekken naar 60 credits. En uh, dan kunnen we zien hier dat die credits die hier worden bijgeteld, worden afgetrokken van het laatste jaar ja. uh, van zijn credits. Oké, okay. nee, dat is al duidelijk. En even kijken, want hier zie ik dan ook verder geen... Dus Charlotte kan het hier gewoon indienen. Um, en uh, die kan hier gewoon zeggen, submit uh, program changes. Ja, dat, dat, is, dat is wel duidelijk. Um, kan, en kan Charlotte nou ook gewoon haar studie voortgang? Kan ze dat een beetje duidelijk, uh, is dat een beetje duidelijk inzichtelijk voor haar? Ja, dus euh, naast het wijzigen van een studieduur kan hij dan ook het uh, diploma vereisen. Dit is onze standaard en, en uh, echte data, dus laagdata uit het systeem. Uh, waarbij hij hier dus de omschrijving van zijn diploma, die hij uh, kan behalen. En hier de programma eisen uh, van het standaardprofiel, die dan uh, van jaar 1... Kan bekeken worden die dan een voorbeeld heeft met vervuld. Dat hij daar in het detail kan bekijken wat hoeveel credits moet behaald zijn. En in dit geval omdat hij vervuld is, die moest 60 credits behaald hebben en daar heeft hij dan 60 behaald. Als we nog dieper in detail gaan, kunnen we ook zien welke vakken daar in rekening worden gebracht, wat de status is, dus dat hij succesvol behaald is en het resultaat en het aantal studiepunten van het vak zelf. Oké, okay, duidelijk. Nee, dat, dat ziet er goed uit. En, en om, om even, uh, nou, even te concluderen dan, zeg maar, um, uh, is, eigenlijk, uh, is het heel makkelijk voor Charlotte om te gebruiken. Ze heeft heel, helemaal niet zoveel kliks nodig om haar studieduur aan te passen. Uh, ze kan haar studieduur aanpassen uh, op, basis van, uh, sorry, op, op, duur, op basis van een aantal jaren, op basis van uren per week uh, en op basis van een aantal credits. En dat kan ze zelfs... Uh, jaar uh, kan het verschillen dus eigenlijk is het uh, is het best wel makkelijk in gebruik dus uh, nou goed dat was eigenlijk onze presentatie mochten jullie daar uh, vragen over hebben uh, uh, of uh, uh, over de over onze oplossing dan kunnen jullie altijd uh, natuurlijk de vragenronde gebruiken zo direct en anders uh, kunnen jullie ons altijd contacteren via onderstaande e-mailadressen bedankt voor de aandacht bedankt allemaal bedankt voor de aandacht